Op 17 september 1944 hoort reserveofficier Garret Memelink in Hoenderlo over de luchtlandingen in Renkum en Wolfheze. Garret, lid van het verzet, probeert de geallieerden te bereiken. Daarvoor gaat hij die dag met de fiets op pad. Uiteindelijk belandt hij bij de boerderij van boer Prangsma. Die kende hij nog en het leek hem een goede plek om te overnachten. Vanaf daar ziet Garret de volgende middag de luchtlanding op de Ginkelse Heide. Hij vertelt... Uit de eindeloos veel laagvliegende Amerikaanse Dakota's sprongen op mijn grote verrassing parachutisten. Ik kwam echt ogen en oren tekort. Zoveel mensen. Een kleurrijk schouwspel van verschillende soorten parachutes in een enorme hoeveelheid en massa's materiaal, opvouwbare fietsen, stretchers en motorfietsen. Ze leken in de lucht zo klein als speelgoed. Garret benadert de bevrijders en begeleidt hen richting Arnhem, wat uitloopt op een hele angstige periode midden in de vuurlinie. Toen hij de transportvliegtuigen zag komen en de uh, parachutes met allerlei spullen naar beneden zag komen, toen had hij een uh, euforisch gevoel. Zo van nu komt de bevrijding. En hij is daar hollend, rennend, struikelend, huilend zelfs naartoe gerend om de bevrijders tegemoet te komen. En hij heeft D-Company toen ook naar de Ginkelse hei gebracht. En zo is hij bekend geraakt als de uh, guy who brought D-Company in. Die nacht zijn ze naar Wolfhezen gegaan. Daar zijn ze vanuit de lucht ook beschoten. En vervolgens zijn ze naar uh, Oosterbeek gegaan, waar ook heftig geschoten werd. Maar al gauw bleek dat, uh, dat er toch veel meer uh, weerstand was van de Duitsers. En uh, de burger die hij was, die moest weer weg. Maar hij kwam niet ver en hij is daar in een straat, ik meen de Nassaustraat in Oosterbeek, is hij in een kelder terechtgekomen en daar heeft hij ongeveer een week gezeten. Tijdens die tocht, en dat beschrijft hij ook, hoe, hoe, hoe bang hij soms was. En, uh, uh, maar ook soms euforisch, uh, huilend, lachend, huilend, hè, toen hij die bevrijders ontmoette. Dus alle emoties, uh, de achtbaan van emoties heeft hij daar meegemaakt. En toch heeft hij dat gedaan, ja. En daar kunnen we wel trots op zijn. Ja.